Hi, I'm Anna and I'm an order picker here at Foot Locker. I work here for one year. My daily tasks here at Foot Locker is scanning products, pack them and send them to the trucks and then they go on the stores and maybe to the whole Europe. Het contact met de flexwerkers op de vloer aan Randstad is over het algemeen heel erg goed. De deur staat altijd open. Dus flexwerkers kunnen gewoon naar binnen komen. En eh, naast dat hun eh, ons kunnen bezoeken, gaan wij vaak ook zelf de vloer op om even te kijken hoe het gaat op de werkvloer. Wat ik like most about the job is the atmosphere en the environment here in the colleagues. de collega. Samenwerken met de collega's is uh, altijd het Dat zijn hele goede mensen, betrouwbare mensen uh, There are always good vibes, and this makes our day more happier. I would recommend our people to work here because it's never boring, we are always moving, and the tasks of our day are very different from each other, so moving forward. Toekomstperspectief bij Footlocker is dat je bij goed functioneren een vast contract kunt krijgen vanuit Footlocker. Naast dat is dat je hier op de vloer opgeleid kunt worden op EPT, heftruck en combi-truck, waardoor je dus altijd blijft leren en op andere afdelingen werkt. A person that will fit in the team will be very flexible person and also have to have perseverance. Has to go for a goal. Tomorrow we don't know which task we're gonna do because it's always a surprise and that's what I like.